Hey, Mac. Wow. Mac, kom eens hier. Hoi. Hoi. Verbinding. Ja? Wat versta je onder verbinding? Um, alles is goed. Um, touwtjes. Touwtjes. Wat doen touwtjes dan? Touwtjes die kan je met elkaar verbinden, zodat ze, um, uh, zodat ze aan elkaar zitten. Heb je dat ook met mensen? Um, ja, mensen kunnen een verbinding hebben, dan zijn ze verbonden met elkaar en dan hebben ze contact met elkaar. Net als touwtjes die van de televisie, dan hebben we dan met contact met elkaar, zodat de televisie aan kan staan. Dan heb je nodig voor, uh, voor om iets te maken en aan te ja. laten gaan. Ik ga dat woordje ga je voor me opschrijven. Ga ik niet doen. Touwtjes. Ja. Ja? En dan kan je ook even nadenken terwijl je dat schrijft, dat kan je allebei. Verbinding in de wijk. Um, touwtjes. Ja, gewoon touwtjes, top. En dan verbinding in de wijk. Helemaal goed, touwtjes is goed. Okay. Ja. Maak ik een foto van je, Hou maar even bij je hoofd. Dat ding, dat filtje. Tadaa. Verbinding in de wijk. Je hebt het net over het verbinding met mensen gehad. Aan elkaar knopen, dat het aan kan gaan. Wat is verbinding in de wijk, denk je? Um, dat mensen in de wijk ook um, samen zijn en dat we samen um, met z'n allen proberen um, uh, dingen beter te maken. Dat, is, dat we gewoon um, alles, dat we gewoon veel met elkaar doen. Yeah.